Hoe gaat het? Een beetje. Het kan beter? Ja. Vertel. Mijn voet heeft ik nog steeds last van. Hoeveel paracetamolletjes zitten er al in? Twee. Twee pas? Oké. Okay. Maar we krijgen nu heel veel gezellige dingen, hè? Het is fantastisch, de sfeer zit er echt geweldig in, we hebben net ijs gekregen bij de burgemeester van Mook. We lopen nu Groesbeek in en ook hier staat weer een burgemeester op ons te wachten. Dit is geen jonge honderd was dat trouwens. Ik vind het een superleuk initiatief en eh, blijkbaar, want jullie zijn nu al op de derde dag en al een heel eind gekomen, dus blijkbaar gaan jullie het ook eh, uitlopen helemaal. Heeft u zelf ook de Vierdaagse gelopen? Nee, eh, alleen de Avondvierdaagse. Echt, of je nooit. En wat is er nou toch eigenlijk met die zeven heuvelen weg? Hij heeft heuvels. Ja, maar is daar dan iets, want iedereen heeft het altijd over die zeven heuvelen weg. Hoe zit dat? Geen idee. Geen idee? Nee. Weet jij het? Hoe zit dat met die zeven heuvelen weg? Uh, het zijn vijf heuvels. Vijf heuvels? Ja. Het zijn helemaal geen zeven heuvelen. Nee. Waarom heet hij dan zeven heuvelen weg? Weet ik niet. En geen vijf heuvelen weg? Weet, ik ook niet. Weet jij iets van de, van de Zeven Heuvelenweg, Joep? Ja. Vertel. Nu lopen er veel mensen op. Helder en duidelijk, ja. Zeker als je heel achter kijkt. Die Zeven Heuvelenweg. Vind je ervan? Afschuwelijk. Wat dan? Ik heb nul pijn. Dat is echt niet normaal. De hele tijd op en neer. Dat kan je toch niet houden of zo? Dat is echt niet normaal. Leuk dat er allemaal mensen langs de kant staan. En zwaar, uh, die moet steeds. Naar boven, naar beneden, naar boven. En dat is soms zwaar. Dat is eigenlijk echt iets wat we op dit moment helemaal niet kunnen gebruiken. Uh, ja, mooi. Mij maakt er niet zo heel veel uit, maar het is, het is wel zwaar. <tieden> Hoe is dit? Hoe is dit? Hoe is Hoe is dit? Hoe is Tussen die mannen. Allemaal Duitse zijn. Ik ben geen Duitser, maar dat maakt ik maar niet uit. Ik doe gewoon na. Ik loop Vind van dit tempo? Het gaat op zich best wel snel, maar uh, zo kan ene kant wel goed bij elkaar. er Mag ik jou vragen voor welk goed doel jij loopt? Voor de kindercorrespondent. KWF. Sugar Kids. Voor KWF en Oncologie Radbouw. Nou, ik heb wel een paar mensen die eraan dood zijn Ja, gaan, ik vind het vooral heel erg. En daar steun ik dat ze betere middelen kunnen maken, dat ze weer kunnen leven. die 60 in voor kinderen in oorlogslanden en um, dat vind ik wel heel belangrijk. Ik loop voor Voorts voor Mees. En deze stichting zet zich in voor stofwisselingsziekten. En ik loop hier ook voor, want de dokters zijn met de medicijn bezig. Want 50% van de kinderen met deze ziekte wordt niet ouder dan 10 jaar. En daarom heb ik voor deze stichting gekozen. En ik heb ook al meer dan 500 euro opgehaald. Ik vind dat heel knap van hem, want ik had daar niet zoveel... Ja, ik werd daar niet zoveel... Uh, ja, ik heb daar niet zoveel mee bij nagedacht. Uh, heel goed, want dan loop je echt voor iets en wij lopen gewoon voor de Vierdaagse, maar zij lopen echt voor een goed doel. Ik heb 210 euro opgehaald. Ongeveer 150 euro volgens mij. Iets meer dan 600 euro. Je nog niet alleen geld in, toch? Je hebt nog wel meer gedaan daarvoor, toch? Klopt, ik heb zelf zeker mijn haar gedoneerd, ook voor stichting haarwensen. wensen. ging dat dan? Uh, gewoon een vlecht maken van minimaal 30 centimeter lang, mag geen geverfd of, of grijs haar zijn. En uh, dat uh, knipt een kapper die iets in haar en ze knipt eraf. Van elastiek tot elastiek. Dus je moet zeg maar, hier een elastiek en dan hier ook weer een elastiek. En dan knipt hij het gewoon zo af. Wat was nou echt het hoogtepunt van de dag voor jou? Uh, ja, gewoon de rust. Ja, ik was er echt aan toe. En elke kilometer wachten tot er nieuwe rust kwam. Ja, en toen was ik wel blij dat er eindelijk een rust was. Nou dat we uh, dat. Uh, op het einde kwamen we bij heel veel bezoek langs, dus dat was wel erg leuk. Dat ze allemaal met water gingen spuiten. Ja, dat allemaal mensen langs de kant met zo met zo'n waterpistool uh, water te spuiten. Uh, wat was het dieptepunt van vandaag? Uh, het begin, toen we zeg maar begonnen, want toen had ik het heel erg warm. En soms was het ook wel dat er uh, hele lange rechte stukken waren. En dat ja, vond ik iets minder fijn, zeg maar. Nou... Uh... Een hele steile heuvel op de Zeevleuwenweg. Met spierpijn eigenlijk. En dan na drie dagen zit je er wel overheen eigenlijk. Maar morgen gaan we ook nog uitlopen. Ja morgen dus de laatste 30 kilometer. Wat verwacht je daar nou van? Heel groot feest. Ja gewoon feest. Hele leuke een hele leuke dag. <laughs> Heel veel feesten en zo. Feesten. Ja. Heb je daar nog energie voor? Ja ik hoop het wel. Nou, wil ik wel even een voorproefje zien dan? Ja? Doe maar. Nou, succes. Dankjewel.